Zo. Top. Dus dit is eigenlijk symmetrietraining. Ja. Nou, je merkt ook heel snel nu inderdaad dat je elleboog of je schouder. Ja, of, ja wat je dan denkt eigenlijk, oh ja, met rijden doe ik die ene ook omhoog. Precies. Of deze hand een beetje scheef. Kijk, in die patroontjes die je tegenkomt in rijden, daar heb je rijdend geen tijd voor. Nee. Geen focus voor om dat op te lossen. Dat, dat kan niet gewoon. Maar op het moment dat je dus jezelf traint, kan je helemaal in je eigen lijf alles aangesturen. En je merkt als je dat een paar keer al hebt gedaan, merk je al op je paard dat ja. die wat makkelijker is om ze mee te zijn. Oké, okay, terug naar die structuurtraining van de armen. Zeg maar. En dan ga je het proberen zonder dat je iets verandert. Ga je kloppen. Dus als je dan hebt over onafhankelijke hand, die train je dan zo. Nou, dat mag niet. Nee, ik ga dan wel een beetje met mijn handen naar voren in plaats van dat ik ze hier hou. Okay, even kijken. Ja, je ellebogen komen een beetje naar voren. Ja, ik maar. ga zo eigenlijk in plaats van. Probeer ze daar Oeh. te houden. Dan moet je misschien uh, even kijken. Je, je benen ietsje wijder zetten. En je armen een beetje bij elkaar. Ja, dus Daan doet nou eens goed. ...nog iets meer je ellebogen bij lijf houden. Dat is moeilijk wel hoor, dit. Focus er in eerste instantie vooral op. Maak die ellebogen even niet zo ver uit, maar dat je handen... Dat ze, ja, dat op één lijn blijven. Precies. Super. Ik ga het heel erg naar voren hangen. Ja, dat ja, merk ik ook. Nog eens? Ja, gaat snel een beetje dit doen. Ja. Geef maar gewicht. Ik een soort meer naar achter. Ook koor, puur koor in de aanziening. Die jullie Hier jullie inderdaad een beetje dicht. Ja. En gewoon. Daar moet je weer naar achter te leunen. Oh, je doet je ellebogen tussen je benen? Recht naar beneden, ja. Hoog, hè? En eigenlijk ja, moet je hier op heel de dat gaat weet. zitten. Hé? He? Hier zijn ze, mijn ellebogen. Daar nou moet je handen een beetje dicht bij elkaar. En hier blijven ze. Oké, okay. bovenop Ja, ja. ja, dat gaat inderdaad wel een stuk makkelijker. Ja, super. Heel goed. Mijn rechterhand is hoger. Ik ga al, kijk, nog steeds kijk, kijk. naar voren. Ja, oh, nou die dingen, dat is symmetrisch ook. Ja, je doet het wel goed, hè. Oké, okay. next. Uh... Oefening voor de structuur training armen onafhankelijk. Nee. Ik voel morgen mijn benen niet meer. Ja, -benen. Je... <totstoot》> zonder dat je handen. <totstoot> Ik krijg daar een trilbeen van. Je handen blijven centraal en je beweegt er omheen. Optieme oefening. Ja. Eerst zonder sprong. <laughs> Blanthouden is nu erg lastig. En als je het heel zwaar vindt, doe je het gewoon eerst weer zonder vinden. Goed zo, focus er echt op dat je handen... Recht zijn. Deze gaat hoger dan deze. Ja, hou ze dichter bij elkaar, dan voel je het ook gewoon. En dan probeer je echt, op de focus om je handen heen bewegen, Alsof je glazen water in je handen. Dat is beter al. Goed, goed, goed. Nu ben je super, onafhankelijke hand aan het trainen. Ik gelijk even effen Maar het is wel goed om dit, als je het dus moeilijk vindt en je hebt geen spiegel of iets, dat je het doet met een bekertje water. Ja, want ja. ja, dan voel je dat dat bekertje gaat dan ook een soort van... Kom je meteen achter. Ja. ja. Nou, dus dit zijn staan ook allemaal in die uh, SMA. Zullen uh, ja. we online, kunnen jullie mooi trainen. Oké, okay. Mogen ik weg? mogen we weg. Bevrijding. Doe ja. het op je handen, doe je hem op je elleboog. Nou. Hier geldt er ook weer voor: het maakt niet uit wat je doet, maar hoe je het doet. Het is plank, dus je moet helemaal recht zijn. Dus dat betekent, bij jouw test, dat je ook je hoofd een klein beetje omhoog moet hebben. Een klein beetje. Dat oh. ja, niet te veel Dat je één lijn vormt. Snap je. Nee. Nee, goed. En dan moet je proberen hier een klein beetje te zakken tussen je schouderbladen in. En dan je buik iets aanspannen, zodat het daar recht blijft. En dan je hoofd weer iets omhoog. Iets minder. Ja, zo. Zo zo. Ja, dus je kijkt niet recht vooruit. Nee, je billen een klein beetje omhoog. Kijk, en dan ga je hier voor je bol. Hoe je dat? Ja. Die gelijk dit. Dat is ook wat je met rijden wil doen. Ja. Nou, ik zal het voordoen. Een beeld erbij werkt vaak. Uh, je hebt dan eigenlijk een beetje dit te doen. Zo. Ja. Nou, dat laat je zakken tussen je schouderbladen, dat eigenlijk je schouderbladen, kijk die zijn nu puntig naar boven. Ja. Zie je dat of niet? Ja. Nu zijn ze recht, daar probeer je te planken en dan kijk je schuin voor je. Dat is plankpositie. <lacht> dat is voor jou heel goed omdat je dan uit je kracht uit je koor te gaan halen en niet uit een stuk boven blijft. een beetje omhoog in je hoofd. Ja, daar. Oké. Okay. Waar voel je het? Mijn armen. <laughs> Oké. Okay. En mijn been trilt. <laughs> ja, ik zag ja. Maar belangrijk is, uh, als je dit oefent, dat is het voor jou ook echt goed om te oefenen. Dan ben je gewoon hier, je moeder ernaast <laughs> En wat leuk. je kan ook <laughs> op hoe recht je, uh, je bent. Okay? Ja. Ga maar staan, Tess. Wat? Ga maar staan, dan ga ik je even corrigeren. Kom maar. Uh. Neem maar dan kan Bas even kijken of het goed is. Ja. Zo, nu denk ik dat jouw kont mag ietsje naar beneden. Ja. ja. En nu mag je deze iets laten zakken. Nee. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. is hier. En op het moment dat ze die op moet geven, moet je hier. En dan zak je die door. Ja. Dit is super op voor jou. Oké. Okay. Kom maar, Tess. Nou, hier. dus voor <laughs> elke test gaan we planken. en maar ga jij dan ook planken? Ja. Ja. Ja. want het is te zwaar voor jou, nu. Boom op je elleboog. Ik heb hem eigenlijk ook nog nooit geplankt op mijn handen. Boom op je elleboog, dan, dan, dan heb je minder... Kijk, normaal gesproken doe ik het ja. gewoon zo. Ja. Ik ga je kont Span die eens aan. Waarom? ik doe nooit mijn kont aanspannen. Ja, dat moet je nu doen. Ja, Van plekken krijg je straks Knijp je billen eens in. In principe moet je je billen niet aanspannen. Niet. Oh, ja. Niet. Oh, ik doe dat juist wel om nee. denk ik dat ik mooi je rond binnen Je moet de, de kracht krijg. niet in je billen halen. Oké, okay, ga ik graag staan. Staan? Nee, nee zoals je... Ja, je... Ja. Ja. Ja. En dan moet je hoofd iets rechter. Niet, Niet dit je zo, sorry. Sorry, Tess, we zijn jullie aan het doen. Nee, maar dan weet ik waar ik heen ja. moet ja. voor haar. Even terug, op. kan je nog een keertje? Ja, heel ja. goed. Even aan je hoofd zitten. Zo, en duw eens iets met hand. Duw eens met je hoofd iets mijn hand omhoog. Tot daar. Ja. En nu je bekken van de grond. Daar. Daar, daar. precies. precies. Okay, dus en dat even, even vasthouden en los. Ik hoef, ik hoef alleen maar de hoofd tegen ja. te houden eigenlijk. Dat zijn een beetje duwt tot waar ze is. Nog wil gewoon vijf seconden. Los. los. los. Ja. En los. We ze dat gewoon elke avond even oefenen? Ja, dat is echt ja, dan super. Dat ben je zo gerecht. Bedankt Bas, zegt Tessa dan. Ja, dankjewel. <laughs> <laughs> ja, je even, dus nu denk je, what the fuck. Maar de dat volgende je keer dat je het doet. Merk je al, hé, je gaat al beter. Ja. Ik ga gewoon cool. tegen meneer de werker zeggen, meneer, ik ga, ik ga gewoon mijn eigen oefeningen doen. Ja, dat moet van Bas, zeg je dan. Ja, ja meneer, antwoord Bas boos. <laughs> Oké, okay. zijwaartse plank. Oh, gaan we weer. Kan ik weer omvallen? Ja, en een belangrijk punt om op te letten is dat die elleboog recht om die schouder En Die kun je wel niet hè? Ah, ik heb deze net gedaan. Ja, ja. Je armst goed. En dan je schouder een klein beetje daar en je hoofd weer in lijn. Ja. Daar en los. Super. Eigenlijk <laughs> op het moment dat je hem, dat je hem goed hebt, ja. dan hou je hem even vast en los. Ja. Je gaat niet door totdat je kracht verliest echt gaat compenseren. Ja. Want dan train je minder effectief. Oké, okay, je schouder nog een beetje terug. Yes. En los. En wil je dan ook dat je maar op één botje blijft steunen? Dat je echt het voelt hebt dat je... Nee, ik oh hier zo, dit ding. Nou, ik heb echt het gevoel dat ik een soort van de hele tijd op, oh, op ja, ik één je, stukje... Die moet je een beetje aan de grote oh. houden. Ha, ja. mag ik. Ja, ja, ja. Nee. Anders je echt op die punt, ja. Dus je het ja. op je hele onderarm. Ja, precies. Overrecht. Precies. En dan los. En dan oh, is het dan meer nee, nee, nee, nee, ik, nee, ik, ik val graag op de grond. Ja, andere plank. Wat? Andere ik kant. Ja, andere kant. Je rechthaven. Oh, die doe je netjes. Nou, ik ga het makkelijker doen. Nee? En dan je... God, daar. Beetje intrekken. Hoofd. Ja, precies. <laughs> Je bent zijn echt alleen maar dood. Te ja ja, echt zo. Ja. De, maar, maar dat is het leuke. Wat je rijdend ziet, dat zie je hier ook. Ja, ja. Andersom. Ik ben gewoon een hoofdmens. Ja.